We komen de woning binnen in een lekkere en lichte woonkamer met een luxe keuken. Rechts hebben we het toilet en de meterkast en we zien een tweede slaapkamer, handig als bergruimte of als babykamer. Dan loop je door in een grote slaapkamer met een mooi terras aan de achterzijde. En aansluitend hebben we een hele luxe badkamer met een waskom, een lichtbad en een separate douche. In nou, de als je wakker wordt voel je je lekker de deuren open. En kom je zo voor, weer in je woonkamer. Vanuit je keuken kun je hier heerlijk de deur opengooien en kijk je zo de Tolhwaerstraat in. Als u geïnteresseerd bent, bel dan gerust naar ons kantoor op nummer 020 672 7074 en maak een afspraak voor deze prachtige woning.